Wil jij het verschil maken in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen in jouw klas? Meld je dan aan voor onze persoonlijk leertraject. Een opleiding gestoeld op de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in je klas of om je heen... waarbij jij zelf ook uitgedaagd wordt tot persoonlijke ontwikkeling. Nou, we beginnen dan met een gesprek. Een intakegesprek waarin we eigenlijk je beginsituatie in kaart zullen brengen. Vervolgens bepalen we ook in dat gesprek waartoe jij uit wil groeien. Dus dat is jouw persoonlijke doel met deze opleiding. En we stippelen een route uit om jou van je beginsituatie naar jouw uiteindelijk bepaalde doel te krijgen. Je mag eigenlijk een keuze maken uit ons volledige onderwijsaanbod. Dat betekent, we hebben iets van 70 kenniscolleges, een aantal specialisatiemodules en masterclasses. Waaruit jij kan beslissen van wat is ondersteunend aan het doel wat ik wil bereiken. Dat betekent ook dat je je bewust moet zijn van welke competenties zijn ondersteunend aan mijn einddoel. En jij toont uiteindelijk ook aan hoe jij die competenties hebt behaald. We doen dus een groot beroep op je eigen autonomie en inbreng voor deze opleiding. Je krijgt een coach, iemand die jou begeleidt in je persoonlijk leertraject. Iemand die vinger aan de pols houdt met hoe gaat het met je, waar sta je nu, wat heb je nodig om eventuele volgende stappen te kunnen zetten. Dat zullen uh, telefonische consulten zijn, maar dat zullen ook live momenten zijn hier op kantoor tijdens de opleiding. We sluiten de opleiding af met een assessment waarin jij zult toelichten, hé, hey, wat heb ik nu eigenlijk gedaan dit jaar? Wat heb ik, welke competenties heb ik in moeten zetten om inderdaad mijn einddoel te bereiken? Word jij warm van deze nieuwe manier van gepersonaliseerd leren? Heb jij een grote behoefte aan autonomie en eigenaarschap? Meld je dan nu aan voor deze opleiding. Ik verheug me erop je te zien.